Mijn partij staat voor veiligheid en zorgen met zo laag mogelijk kosten voor de inwoners. Voor iedereen voldoende en veilig betaalbaar water. Bij ingrijpende veranderingen van bijvoorbeeld grondwater, waterstanden en verzilting, praten met de belanghebbenden en samen tot een oplossing komen. Iedereen meent dat 50 plus een oudere partij is. En daar zijn we ook wel. We komen voor de ouderen en de zwakkeren in de samenleving op. Maar we zijn er voor iedereen, voor jong en oud.